De conjunctivus irrealis is een conjunctivus die veel voorkomt in zinnen met het woordje sierin. Als. Er zijn twee soorten. De eerste soort is de irrealis van het heden. Dit meisje zegt de volgende zin: Si barbam haberem vir Vertaald: Als ik een baard had, was ik een man. Je kunt heel duidelijk zien dat het niet het geval is op dit moment. Het meisje heeft geen baard en ze is geen man. Daarom wordt deze zin weergegeven in de conjunctivus irrealis. De Romeinen gebruiken om zo'n zin te maken altijd de conjunctivus van het imperfectum. Je mag hem vertalen zoals je het normaal een imperfectum ook vertaalt. Haberem met ik had en eshem met ik was. Je kunt in het Nederlands ook een conjunctivus maken... Door niet was te zeggen, maar zou zijn. Je krijgt dan, als ik een baard had, zou ik een man zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Er is ook nog een tweede soort correctives, irrealis. Maar dan is hij van het verleden. Hier zie je Julius Caesar. Hij zegt, Si puella fuissem pater mei Juliam vocavisset. Vertaald, als ik een meisje was geweest, had mijn vader me Julia genoemd. Dit is natuurlijk niet het geval geweest. Hij was geen meisje en hij is niet Julia genoemd. Om een irreële situatie in het verleden uit te drukken, gebruiken de Romeinen altijd de conjunctivus van het plusquamperfectum. Je mag die conjunctivi vertalen als normaal plusquamperfectum. Fouise met ik was geweest en vocavicet met hij had genoemd. Hier kun je weer een Nederlandse conjunctivus als tweede optie gebruiken. Je kunt vocavicet vertalen met hij zou hebben genoemd. Je krijgt dan als hele zin als ik een meisje was geweest zou mijn vader me Julia hebben genoemd. Nog één keer, het overzicht. De conjunctivus irrealis komt vaak voor in zinnen met het woordje als. Wordt er een imperfectum gebruikt? Dan gaat het om een aerial feit in het heden. Wordt er een pluskamp perfectum gebruikt? Dan gaat het om een aerial feit in het verleden.